Ik ben Sarah de Zutter en ik doe mee met beeldend. Ik heb een zelf portret gemaakt. Ik ben Alexandre Pre. Ik doe mee met film en met foto. Uh, mijn film heet niet alleen over eenzaamheid en uh, mijn fotoreeks gaat over slapende mensen. Heet Sleeper in Metropolis. Ik ben Leen en uh, ik ben van categorie mode en uh, ik heb gewonnen in de verenigde van Brussel. En um, ja, ik heb een collectie met acht modellen en een collectie noemt town to Earth. Ik ben Johannes Hofman, ik doe mee met beeldend en film en ik heb eigenlijk vooral rond mezelf gewerkt dit keer. Dus uh, het zijn twee um, experimentele zelfportretten dat ik gemaakt heb. Ik ben Nilu. ik ben 16, ik ben van um, en ik doe mee aan een foto. Ik heb foto's gemaakt in Iran, omdat ik van Iran ben. De bedoeling was niet om een boodschap mee te geven of een verhaal te vertellen of zo, maar um, ja, gewoon de manier waarop ik dingen zie die misschien ja, niet iedereen ziet. Ik ben Astrid um, ik doe dus mee in de categorie dans. Um, we zijn normaal met vier um, en we noemen Wonderful. Ik ben uh, Wannes. Ik doe mee in de categorie muziek. Ik treed op onder de naam Vogelvlucht en ik ga uh, subiet mijn muziek die ik elektronisch heb gemaakt op mijn laptop live brengen. Als ik een tip mag geven om uh, film en muziek te verwerken dan denk ik dat gewoon niet alleen de muziek is belangrijk tegenwoordig maar de setting die je er rond creëert ook als je optreedt. En ik denk dat film daar een ideaal medium voor is om eigenlijk een, op een experimentele wijze eigenlijk je muziek nog een trap hoger te brengen door bijvoorbeeld in het midden van een filmische scène te gaan optreden. Ik ken eigenlijk niet veel van fotografie, dus... Uh, ik, nee, ik vind het eigenlijk heel goed hoe dat is. Dus, je kunt het altijd verbeteren, denk ik, maar... Of, ja, maar... Ik kan daar eigenlijk niets over zeggen, omdat dat niet mijn uh, terrein is. Wat er wel nice is ook, is dat je bij muziek en zowel bij film, kun je met ritme spelen. Uh, kun je je ritme versnellen, vertragen, waarover bijvoorbeeld ook ja kunt dat mooie synchroon stellen met die film en met beelden, dus ja dat is eigenlijk mijn inbreng als tip. Bij, bij dans uh, kun je wel zo, de, allez, zo met zittende stoffen en zo. ik denk dat dat wel een mooi effect kan geven, um, maar ja anderzijds ook als je zo zak om zo die bewegingen goed te zien en zo. Dus ja, het valt te zien of we dan het eigenlijk hier omhoog. Ik ken daar niet zo veel van. Doen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er een goede communicatie is tussen de regisseur en de componist van de muziek voor de film, zodat we de juiste sfeer op het juiste moment overbrengen. Ik denk dat het altijd wel leuk is om, als ze met van die stoffen werken, dat je inderdaad wat meer kan bewegen en zo, om de modellen wat te laten ronddraaien of wat... Ja, om een bepaalde manier te laten lopen, of de kleding vast zo nemen. En ze zo een beetje houden dat die stof maar weet tot ze recht komt. Ik denk dat wel. Zodra ja, zo je denkt dat dat een mooi effect heeft. Maar het is ook natuurlijk te zien welke stof dat is <laughs> en welke kleding dat zijn.